Thank mm -hmm. you. Goedendag, mooie foto deze ochtend vanuit het noorden van het land. Mooie zonsopkomst, nauwelijks bewolking aanwezig. De komende dagen zal in het noorden van het land ook de zon volop schijnen. In het zuiden van het land is er wel wat vaker bewolking aanwezig. En het is nog steeds erg droog. Dit is een foto uit Gelderland. En dan zien we nog steeds grote stofwolken op de akkers. Ja, qua neerslag, het stelt allemaal niks voor deze dagen. Komende nacht kan er in Limburg een enkel buitje vallen, maar verder blijft het overal droog. Ja, en zo ziet het eruit vanuit de ruimte. Nederland is duidelijk zichtbaar. Nauwelijks bewolking aanwezig, dunne sluierwolken, dat wel. En in de loop van de middag hier en daar nog een stapelwolkje. Maar al met al doet het toch op veel plaatsen zomers aan. Temperatuur loopt in het binnenland ook wel op naar zo'n 24 tot 26 graden. In het noorden is het ook bijzonder aangenaam met maxima rond 22 graden. Waait wel een stevige noordoostenwind. Die is matig, maar op en rond het IJsselmeer en aan zee is de wind toch wel vrij krachtig. En later vanmiddag misschien ook nog wel af en toe krachtig, ook Vanavond kan dat het geval zijn. En dan praat je toch over windkracht 6. Laten we maar eens verder gaan kijken. Want ik gaf al aan, er kan misschien een bui gaan vallen in Limburg komende nacht. Hier kunnen we dat mooi zien. Dit is een van de weermodellen die dat duidelijk laat zien. Als het dan later vanavond en vannacht... Wat meer bewolkt gaat worden in het zuiden is er kans op een enkele bui. Morgenochtend zijn die buien eigenlijk alweer het land uit. En dan krijgen we opnieuw een dag met flink wat zon en zomerse temperaturen in het binnenland. En opnieuw in het noorden van het land de meeste zon. Nog maar even eerst naar de nacht kijken. Grote verschillen in de minimumtemperatuur in het noorden waar het vrij helder is rond de 10 graden. In het zuiden waar meer bewolking aanwezig is 14 tot 16 graden. En misschien dus die enkele buien die er in Limburg gaat vallen. En morgen overdag veel zon nog steeds in het noorden. 22 tot 23 graden. In het binnenland 24 tot 26 graden. In de ochtend kan het best wel wat bewolkt. beginnen hoor in Limburg en delen van Brabant. Maar geleidelijk aan breekt dan ook de zon door. Donderdag blijft het overal droog. Qua weerbeeld verandert er weinig. Nog steeds die noordoosten tot oostenwind. En 22 tot 25 graden. Kortom, de komende dagen die zien het regionaal echt wel zomers uit. Nog een fijne dag.